Hoi, ik zal me voorstellen. Ik ben Sanne en ik werk bij Secure. Voor een van mijn opdrachtgevers op de Zuidas in Amsterdam ben ik op het moment op zoek naar een junior information security officer. Het is een hele gaaf uitdaging, want jij wordt dan recht de rechterhand van de CISO. Ben jij een doener? Heb jij net een opleiding afgerond in de cybersecurity? Of ken je iemand die dit heeft gedaan? Neem dan gerust contact met mij of via de onderstaande gegevens.